dat je nou zo'n app hebt, hè, die dat alles kan. Hè? Zou je er dan blij mee zijn? Het stopwoordje bij een corona-app. De covid pack Met Patrona laat je de data voor jou spreken. Whipper, you're bound to feel free. Draag jouw patroon op een mondkapje en laat de data voor je spreken. Misschien ben je wel dus de havik die heel erg de buren in de gaten houdt. Of ben je het konijn wat eigenlijk gegooid zou moeten worden. Een oplossing voor iedereen, ook als je geen mobiele telefoon hebt. Alles is analoog. Hoe makkelijk is het te saboteren? Digitaal is natuurlijk ook heel makkelijk te saboteren. Of ik ga naar AliExpress en ik bestel gewoon zo'n container voor mijn groene wol. Ik heb het debat van VWS ook gezien toen dacht ik uh, een paar keer... Um, nou hier is geen touw al vast te knopen. Dat had ik vandaag niet. Take it away. Hoe ziet de wereld eruit als we straks met technologieën corona onder controle willen houden? Nou ja, er, eh, omdat het best een abstract onderwerp is, wil je graag eh, dat die, die verhalen tastbaar maken. En daarvoor hebben we deze Appathon dan ook uitgeschreven, of deze call voor makers, met de vraag van eh, maak voor ons de, de wereld van corona-apps tastbaar. Wij hebben ook een panel bijeengevraagd om te reageren op de voorstellen. Jarno Duursma. René Dekker, Rens van der Vorst, Siri Berends, Esther Krabbedam. Ik ben super benieuwd. Um, veiligheid is geen absoluut begrip. Het is niet een begrip wat zich zomaar laat meten. Veiligheid is namelijk voor iedereen anders. Want waar wil je eigenlijk veilig voor zijn? En wat betekent veiligheid voor jou? Wij hebben patronen ontworpen. En met Patrona reflecteer jij op jouw gedrag rondom de coronamaatregelen. Jij meet het zelf. Want hoeveel verschillende mensen zie jij en hoe vaak ga jij de deur uit? Hoe vaak was jij je handen en wat is eigenlijk jouw ideale afstand tot vrienden en tot vreemden? Creëer jouw eigen patroon door antwoord te geven op deze vragen. Draag jouw patroon op een mondkapje en laat de data voor je spreken. Niet alleen dat, je kunt ook aflezen wat voor anderen belangrijk is. Eindelijk ben je uit de onduidelijkheid. Moet ik die ander in de supermarkt nou wel of niet de ruimte geven? Moet ik me abrupt tegen de schappen werpen of kan ik me gewoon dwars door de rij heen wurmen? Maak je geen zorgen, want bij Patrona is alle data encrypted. Je bent volledig anoniem en niet terug te herleiden naar de gebruiker. Het enige wat er van je overblijft is je patroon. Want wij vertrouwen al op dat mensen zelf kunnen reflecteren op hun gedrag dat mensen zelf kunnen definiëren en bedenken wat veiligheid voor hen betekent. Met Patrona laat je de data voor jou spreken. Nou, ik vind het heel mooi uh, omdat het een weerspiegeling is eigenlijk... of uiting geeft aan het recht van een persoon om over zijn eigen lichaam... en over zijn eigen leven te beschikken en daar ook invulling aan te geven. Um, uh, elk mondkapje uh, wordt dus door de ontwerper zelf gemaakt, door de gebruiker. En dat zorgt er dus ook voor dat elk mondkapje uh, uniek is. En uh, ik zie dat ook als een toegevoegde waarde in dit project. Super, ik vind het echt heel tof. En ook, um, we, er is heel veel discussie over of mondkapjes nou wel of niet uh, genoeg bescherming geven. Volgens mij geef je op deze manier, maakt het niet zoveel, of je geeft eigenlijk een extra waarde aan het mondkapje. Namelijk niet per se alleen de bescherming tegen... Verspreiding van het virus, maar ook een soort van sociale interactie of, of bescherming als je weg wil blijven van mensen die heel veel mensen zien of hun handen niet lasten. Met jullie gaan wij het hebben we over vertrouwen. We verkeren in een uitzonderlijke tijd waar onzekerheid boven het hoofd van veel mensen bungelt. Deze onzekerheid kan worden opgelost met helderheid en een duidelijke verdeling van de rollen die iedereen aan zou moeten nemen om zo samen de crisis het hoofd te bieden. De hoogste prioriteit om deze pandemie te kunnen doorstaan, is het onderlinge vertrouwen. En dit ligt dan ook aan de grondslag van onze app, Whipper. Onze app is uniek in het feit dat hij runt op de diepe samenwerking tussen de gebruikers. We geloven in de kracht van zelfkennis. Hoe jij deze app gaat gebruiken is compleet afhankelijk van hoe goed jij jezelf kent. Uh, dus het begint allemaal met een online persoonlijkheidstest. En uit dat profiel, uit die vragen, komt een persoonlijkheid die jouw rol in de crisis omschrijft. Misschien ben je wel dus de havik die heel erg de buren in de gaten houdt. Of ben je het konijn wat eigenlijk gekooid zou moeten worden. Als je die rollen namelijk duidelijk hebt, dan kan je ze in de Whipper-app aan elkaar gaan koppelen om samen een veilige ruimte te creëren. Je... Met elkaar gaan je in gesprek om de grenzen te stellen en aan te geven waar je je veilig bij voelt. En wat is dit stopwoordje als het te ver gaat, als je te erg op de vingers wordt getikt? De touwtjes komen in de handen van de gebruikers. Je kiest zelf hoe strak je ze trekt. Juist in zeg maar, die fysieke beperking die je elkaar oplegt en die helderheid, voelen we ons daar dan misschien op een mentaal niveau vrij in. Deze app is de uitkomst voor de mensen die het vertrouwen in een maatschappij kwijt zijn. Voor de mensen die zich willen gedragen, maar niet weten hoe, voor elkaar. Voel je verbonden. Voor je vrij. En wat ik heel mooi vind aan zowel het vorige idee als dit idee, is dat het juist weer meer autonomie en ook uh, contextualisering bij ons legt. Uh, dus dat vind ik heel sterk eraan, maar ik denk dat het heel erg zal gaan botsen met juist het, de aantrekkingskracht van zo'n simpele corona-app, die gewoon met een groen of een rood labeltje aangeeft of je naar buiten kan of niet. Ik denk ook um, dat één overkoepelende app zoals de regering die zou uh, uitrollen um, misschien wel niet helemaal de juiste vorm is. Omdat iedereen uh, een individueel karakter heeft. En juist ja. op deze manier worden al die karakters um, ja, een rol toebedeeld. Dat vind ik trouwens ook heel interessant. Dat je uh, met het voorstel van jullie misschien een hele andere groep bereikt die corona app van de overheid sowieso nooit zou downloaden. Uh, dus misschien moet er niet één app komen, uh, maar gewoon allemaal verschillende die uh, mensen kunnen gebruiken. Technologie op basis van vertrouwen, dat is natuurlijk sowieso een heel mooi uitgangspunt. En uh, ik dacht ook hierbij, uh, hier kan de overheid zeker ook zijn inspiratie uithalen. Wat is bijvoorbeeld het stopwoordje bij een corona-app? De COVID-pack. Iedereen krijgt eigenlijk een, een, een, een mooie backpack thuis gestuurd. Uh, waarin je je stokje met bollol kan bevestigen. En dat werkt zo. De GGD komt persoonlijk bij je thuis langs om een gezondheidscheck af te nemen. Of je gezondheid heeft namelijk invloed op je kleur touw en de lengte. Ben je gezond, dan krijg je een geel touw. En dan heb je 1000 meter. Valt in een kwetsbare groep, dan heb je een rood touw en maar 50 meter. Heb je een vitaal beroep? Dan onderscheiden we je met een touw en krijg je 30.000 meter. Als je werkloos bent, dan uh, kun je een hackpack aanvragen um, en je kunt dan uh, gaan helpen. Uh, er zit namelijk een schaar in, een spuitbus en een onknoopset. De schaar kun je gebruiken bij mensen die toch een uh, inschattingsfout hebben gemaakt en net niet meer helemaal thuis komen. De spuitbus kun je gebruiken in uh, situaties waar het gevaarlijk is, zodat je de kleurtouw misschien even van een andere kleur kan voorzien. En de ontknoopset is om s'avonds de stad weer schoon te maken en alle touwen weer op te rollen. Als je hier aan meewerkt, word je beloond met extra uh, meters touw. Help je medemens. Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Ik vond dit uh, echt uh, ook, ook weer een heel mooi voorstel. Um, is, ik vind het heel goed dat jullie de, um, het social distancing... in de fysieke ruimte en in de publieke ruimte uh, letterlijk tastbaar maken. Overal te volgen uh, of waar mensen zijn geweest. Uh, en natuurlijk zonder, uh, ook toegankelijk voor mensen zonder smartphone, wat, uh, wat denk ik een hele... Uh, unieke inkijkje of een uh, unieke uh, angle is. Ik heb wel een vraag. Um, toch over de privacyvriendelijkheid, want als ik een draad ga volgen van iemand die op een bankje heeft gezeten, een rode draad bijvoorbeeld, kan ik natuurlijk wel, als ik die draad volg, naar het huis van diegene toe. Daarvoor hebben wij de hackpack uh, bedacht. Dus daarvoor zijn eigenlijk de mensen, en die kunnen dus de draadjes een andere kleur spuiten, zodat het uh, niet meer opvallend is als iemand bijvoorbeeld uh, kwetsbaar is of in een risicogroep zit. Ja, ik, ik vraag me dat flink ook af, hoe makkelijk is het te saboteren? Mensen die ja, hebben, een paar draadjes in elkaar vlechten of uh, op een andere manier uh, hiermee aan de haal gaan. Of ik ga naar AliExpress en ik bestel gewoon zo'n container voor mijn groene wol. Digitaal is natuurlijk ook heel makkelijk te saboteren. Ja, en wat wel interessant is natuurlijk, is dat we deze vragen snel gaan stellen omdat het die fysieke weergave is van iets wat eigenlijk uh, in, in de app ook uh, problemen of, of, of vraagstukken zou moeten opleveren. En waar we die vragen minder snel gesteld zien worden. Maar dat je eigenlijk door, door het zo tastbaar te maken, kan je ineens de woorden vinden om te zien waar het mis zou kunnen gaan. Dank jullie wel. Uh, we zijn... Door de drie prototypes heen, we hebben een hoop uiteenlopende dingen gezien. Wat komt hier nou bovendrijven? Wat we zouden moeten meenemen naar het debat? Ja, toch een wat ik hier uit voor, van voor komen is toch wel een stukje autonomie wat uh, ze eigenlijk in, in alle drie centraal heeft gestaan op een hele andere manier, maar wel alle drie een andere, andere belichting. Van autonomie ten opzichte van uh, ja, daar zit natuurlijk privacy, maakt er onderdeel van uit. Maar ook uh, hoe laat je mensen keuzes maken ten aanzien van hun eigen, eigen leven en dat inrichten. Maar ook uh, wie heeft er uh, gezag om gedrag te corrigeren en wie niet. Uh, en Hoe bepaalt dat? Dat zijn denk ik allemaal vragen die terugkomen op uh, het misschien anders organiseren van de autonomie. Ik heb het debat van VWS ook gezien. Toen dacht ik uh, een paar keer. Uh... Aan wie is geen touw aan vast te knopen, dat had ik vandaag niet, moet ik zeggen. Nou, Best wel veel uh, touw gezien. Uh, wat bij de eerste twee apps heel aantrekkelijk is, is dat, dat de verantwoordelijkheid um, gewoon niet verschuift van mensen technologie. Dat maakt het wel heel erg uh, aantrekkelijk in tegenstelling tot die andere oplossingen. Ja, die, die, die verantwoordelijkheidsverschuiving, dat vond ik inderdaad ook wel een interessant punt. Maar dat is denk ik ook meteen het, het heikele punt, omdat natuurlijk ook juist... De aantrekkingskracht van de, waarom de overheid dat zo graag wil... is dat we die verantwoordelijkheid heel makkelijk kunnen afduwen. Dat het eigenlijk het probleem dan namens ons zogenaamd zou oplossen. En dat laat dit dus ook heel mooi zien. Dat dat, dat dus niet zo hoeft te zijn. Maar ik heb wel het idee dat dat is waar het gedachtegoed nu in vast zit. In dat juist het afschuiven van die uh, verantwoordelijkheid. Wat heel duidelijk is dat jullie niet als uitgangspunt hebben genomen... hoe kunnen we technologie in zo efficiënt mogelijke oplossingen laten zijn voor dit probleem, maar dat heel duidelijk vertrouwen en uh, inclusiviteit, uh, autonomie inderdaad, uh, uh, centraal staan en dat je dan op andere dingen uitkomt dan een Bluetooth tracing app. Uh, en volgens mij mogen we die gedachte-exercitie wel in het debat met elkaar uh, allemaal wat meer, uh, wat meer uitoefenen. Daar hebben jullie zeker inspiratie toe uh, gebracht. Daar sluit ik me helemaal bij ja, aan. Ja, sluit, <laughs> sluit ik me ook <laughs> helemaal bij aan. Uh, en daarmee wil ik ook heel graag uh, nu deze appathon uh, af gaan sluiten. Weet niet. Alleen samen krijgen we de corona app onder controle bij deze. Een hele fijne avond.